Ik zie geen kinderen meer die gapen. Ik zie geen kinderen die naar mij kijken van ik heb het nog altijd niet begrepen. Ze voelen van oké, okay, ik krijg hier nu een opdracht waar ik uitgedaagd word en wat op mijn niveau is. Dus ik kan tientallen met tientallen optellen en eenheden met eenheden. Hoeveel is het dan? Dit was een schooltje, een wijkschooltje. En um, ieder jaar waren er minder en minder leerlingen. Hè? Een schoolbestuur heeft dan gedacht: van oké, okay, misschien moeten we daar een keer iets, iets nieuws brengen, hè? iets hedendaags. We moeten op een andere manier omgaan met onze kinderen. Het zijn niet meer de kinderen van vroeger. Maar ons onderwijs is nog altijd zoals dat van vroeger. En ik kwam in de klaspraktijk heel veel dingen tegen waarvan ik dacht: hmm, pff, wat doe ik eigenlijk? Hoe, hoe, hoe kan ik wel voor ieder kind een juiste of een positieve noot geven aan school. En dan hebben we eens alles op een lijstje gezet van alle evidenties uit het onderwijs. Jaarklassensysteem brengt dat kinderen bij tot leren? Uh, een afgesloten lokaal, brengt dat kinderen bij tot leren? En dan heb ik toch mijn veilige omgeving achtergelaten om hier um, in te stappen. En als je dan mensen vindt die dezelfde visie hebben, en dan, dan wordt een, een vonkje wordt een, wordt een heel mooi vuur. Ah, daar heb jij jou vergist, zie je dat? Ja, ja hij heeft het is niet erg, ja. Soms vergissen, dat kan hè? Ze zitten hier zes jaar in hetzelfde lokaal met dezelfde leerlingen, met dezelfde leerkrachten. En binnen die zes jaar proberen we hen een, een traject aan te bieden op maat. Dus het kan zijn dat wij voor een leerling taal aanbieden van een ander, een ander jaar, een jaar hoger of een jaar lager. Maar het blijft zitten met de, met de vriendjes en het blijft zitten met, met de groep waar het gewoon is. Hè. Ze kunnen leren van elkaar en een leerling die het al goed door heeft, kan de andere helpen over de leeftijden heen. Veertig gedeeld door. We zijn begonnen met het, met het klaslokaal, dus het moest een klaslokaal zijn waar uh, iedereen kon werken en waar iedereen ook een rustig moment vond om te werken. Dan zijn we verder gegaan, we hebben de groepen ingedeeld, zes per leeftijd en we staan ook met twee, soms drie leerkrachten in de klas. We hebben ook geen leerjaren meer, dat wil dus zeggen dat we meer naar uh, groepen gaan kijken die samen horen. We proberen om dat leerjaar Um, Achterwegen te laten, zodat we kinderen op hun niveau, op hun kunnen, kunnen indelen in groepen. En liedjesschrijvers, die schrijven in een bepaalde taal. Die schrijven met noten. Niet zulke noten die je in de supermarkt kan kopen. We kijken er wel op dat we instructietijd geven. En door die instructietijd met kleine groepjes heel kort en bondig te houden hebben ze heel veel oefentijd. Waar ik vroeger uh, heel veel van de tijd sprak tot mijn kinderen, waar ik heel veel instructie gaf, ben ik nu meer een, een begeleider geworden. Ze weten iedere dag in een vast termijn wat hen te doen staat. Ze nemen die boeken en ze gaan naar de volgende les. Is het in dit lokaal, is het in een ander lokaal? Ze weten dat. Er is dus eigenlijk heel veel structuur. En we bouwen ook heel veel stille, rustige werkmomenten in. Maar we zijn natuurlijk, en vooral in de namiddag, op momenten waar heel veel leven is. Leren is ook een stuk leven. En dan kan het er soms wel heftig aan toe gaan. Een mens leert niet door stil aan een tafel te zitten. Je kan dat wel verwerken, maar leren doe je door, door in interactie te gaan met mensen. Dus kinderen moeten leren om wat zij nodig hebben, gaan te zoeken. Uh, hoe gek dat, dat misschien ook klinkt, maar kinderen kunnen heel bewust hun leerproces in handen pakken. Ja. Dit is onderwijs waar kinderen sterker in worden en dat kan ik wel met mijn um, hart en mijn ziel zeggen van hier worden kinderen sterker. Hier worden kinderen um, weerbaar en gelukkigere mensen om, om later hun ding te doen in de wereld. Als ik kinderen van groep 4 hoor vragen, mevrouw mogen we alstublieft Frans doen? Wat we je beter wensen als leerkracht? Dat kinderen zelf komen vragen om te leren. Dat is toch prachtig?